Er zaten gewoon echt honderd mensen te bedenken wat, wat goede vaarroutes zouden zijn. Ja, totdat daar een softwareprogramma overheen ging en gewoon zei, ja, we verliezen gewoon elk jaar gewoon 10% van onze winst gaat op aan, aan, aan brandstofverlies. Het vaste geloof in, in hoe je je business moet doen. Ja. Zo hebben we het al jaren gedaan. Zelden bedrijven die heel erg voorop lopen in de adoptie van nieuwe technologie. Mm -hmm. Het zijn vaak bedrijven die al bestaande technologie loslaten op een onderbelicht probleem. Die echt succesvolle voorbeelden, dat zijn eigenlijk allemaal organisaties met heel sterk, directief vaak ook leiderschap. Nou, wat ik ook wel in mijn onderzoek en in mijn gesprekken heb ervaren, is dat er op leiderschapsniveau, dat er vaak heel weinig visie is op het, op het stuk van die digitale transformatie. Je kunt ook bijna niet meer spreken van een, van een digitale strategie. Nee. Laat staan een digitale afdeling. Nee. Nee, je hebt de strategie in, in dit digitale tijdperk. Een moeras klinkt niet prettig. Is dit zo erg? Ja, het, uh, nou, ik, ik ben eigenlijk met het schrijven begonnen omdat ik een onderzoek las waarbij het ging over dat, over dat moeras. Dan ja. werd het ook een moeras uh, genoemd. Ja. En dat uh, 90% van de organisaties zelfs zei dat ze enorm veel problemen hadden met die digitale transformatie. En toen dacht ik, goh, we horen allemaal van die juichende verhalen, hè, dat het zoveel brengt en hoe het allemaal moet. Mm -hmm. uh, maar er is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan naar waarom het dan misgaat. Mm. En als dat 95% zegt dat het misgaat, dan het mij dat wel. Mm -hmm. En ik moet uh, zeggen, het was wel een, uh, een dampend moeras uiteindelijk. Ja, een dampend moeras. Je begint het boek met een soort van je zoomt eerst even uit, hè, een Soort van ja. totaalplaatje wat je schetst met drie uh, cases van uh, drie bedrijven: Steinerline, Philips en McLaren. Uh, en McLaren. Ja. Wat kunnen we uit die verhalen, zonder nou het hele boek uh, te gaan behandelen, is wat onmogelijk is trouwens. Want er staat echt superveel mm. in. Uh, maar wat, is, wat zijn de lessen uit die drie verhalen en wat kenmerk deze bedrijven? Nou, ik heb ook die, die McLaren, uh, Philips, uh, er vooral ook uitgehaald en StenaLine, omdat ik vond dat dat organisatie waar die echt wel een visie hadden op, op die digitale transformatie. Ja. En uh, drie hele verschillende visies. Uh, McLaren is een voorbeeld van hoe je uh, kennis wat je hebt opgedaan in je branche, in dit geval Formule 1, in een hele andere branche kunt toepassen. Mm -hmm. Philips is een fantastisch voorbeeld van een bedrijf... Ja, wat hè, letterlijk uh, lampen en tv's maakte... en was er in één keer of een relatief korte tijd op data richt. Ja, ja en Stena Line is, uh, is een van de allereerste bedrijven... Die, uh, die in ieder geval de ambitie heeft... om volledig op Artificial Intelligence te draaien. Ja. Dus daarmee had je ook wel een hele mooie driedeling... Op Drie verschillende aanpakken van die digitale transformatie. Je hebt vijf faalfactoren uh, ja. gedefinieerd in het boek. Hè? Laten we kijken of we ze alle vijf in het kort kunnen, kunnen ja. toelichten. De, de, de Red Queen effect, om ja. mee te beginnen. Ja. Waar komt die term vandaan? Ja, die komt uit, uh, uit het boek uh, Alice in Wonderland. Ja. Waar ik zelf een verschrikkelijke <laughs> film vind, maar ik word al jaren door mijn dochters daar gedwongen. Want die vinden me fantastisch, ja. dus ik heb hem al heel vaak moeten kijken. Nou, dat is eigenlijk, er komt ergens een scène in, in voor dat, dat een van de, van de hoofdpersonen maar in de cirkel blijft lopen. He, dus Dat is natuurlijk ook heel veel bij bedrijven. ziet is, Er is enorm veel activiteit. Of er nou heel erg veel verandert, het is een beetje de activiteit om de activiteit. Mm. Nou, dat zie je natuurlijk bij heel veel organisaties. Dus je hebt eigenlijk ook als je naar uh, digitalisering kijkt, je hebt uh, een soort, soort drieslag. He? Je hebt een soort, soort uh, reparatie. Yeah. Uh, digitale reparatie, digitale optimalisatie, digitale innovatie, digitale transformatie. Oké, okay, dat, nou, dat, dat zijn de vier. En dat red queen effect zit heel erg in de, in de reparatie-optimalisatie. Tweede faalfactor is uh, pennywise pound foolish. Oftewel is dat, uh, als ik het zeg wat te veel focus op, op tech, zeg maar? Is dat wat je net bedoelde? Ja. Ja, en ja, dat is toch elke keer weer de dominantie die je ziet in bedrijven. Er komt iets nieuws. Nou ja, je zei, je had het net over artificial intelligence. Ja. ja, daar moeten we dan ook wat mee. Uh, of zelfs in de boord dat, dat iemand op de golfbaan of op de tennisbaan van een he, ander bedrijf heeft gezegd dat ze er wat mee doen. Nou, dan moeten wij er ook wat mee. Ja. Ja, en dan gaan er vaak heel veel mensen mee aan de slag. Dat kost heel veel geld. Ja, zonder dat nou direct duidelijk is waar het mij helpt als klant of waar het de patiënt helpt of de medewerker. Mm -hmm. Dus in plaats van dat we kijken van ja, wat is nou eigenlijk de vraag achter de vraag... Welk probleem wordt niet goed geadresseerd? Mm -hmm. nou, en welke middelen zouden we eventueel kunnen gebruiken om dat probleem op te lossen? Laat duizend bloemen bloeien. Dat klinkt prachtig. Ja. Maar het is ja. een faalfactor. Ja. ja, het is ook een van mijn favoriete faalfactoren. <lacht> ja, vertel. Nou ja, het is natuurlijk ook wel het, het dogma zoals we het de afgelopen jaren hebben gehoord. Hè. We moet het En ik heb daar zelf ook mijn steentje, steentje aan bijgedragen. Hè. Je moet het met elkaar doen, je moet het bottom-up doen. Ja, ja, je ja, ja. moet samen innoveren en ideeën bedenken. Ja. Nou, daar, deels. Zit er zit natuurlijk wel heel veel waarde in. Uh -huh. Maar zeker als je kijkt naar digitalisering, wat ook een, natuurlijk een enorm strategische impact heeft op een organisatie. Ja, leidt het in heel veel gevallen tot heel veel ongelukken. Het is ook wel grappig. Het is ook maar vaak... zeg, je, zeg je nou minder luisteren naar de werkvloer? Is dat wat je zegt? Of ja, dat... ja, minder luisteren naar de werkvloer. Dat en, klinkt heel autoritair. En, ja, het is ook. Maar dat is ook. Dat is heel fascinerend om te zien. Ja. Ook die, die echt succesvolle uh, voorbeelden. Daar, dat zijn eigenlijk allemaal organisaties met heel sterk... Uh, directief vaak ook leiderschap. Hmm. Uh, we hebben nog een paar, uh, volgens mij hebben we nog twee. Ja. Uh, dat is grote mond, slappe knieën. Ja. Uh, dat is een faalfactor. Ja. Uh, leg uit. Ja, dat, dat sluit een beetje aan bij, bij die Red Queen effect. Ja. Maar dat is toch uh, heel veel van dit soort mooie gezwollen taal gebruiken. Op ja. allerlei plekken. Maar dan, als je dan kijkt naar de organisatie zelf, verandert er niks. Dus even een heel simpel voorbeeld. Wij willen dat onze mensen veel meer kennis met elkaar delen. Nou ja, daar is nooit iemand op tegen. Hè? Nee. Maar als je dan kijkt naar de organisatiestructuren, die zijn nog precies hetzelfde als 30, 40 jaar geleden. Mm -hmm. Met een vergadering op maandagochtend, iedereen in een kolom, uh, juist geen kennis delen, want uh, dat, dat helpt je carrière niet. Nee. Nou, dat is precies wat ik met die faalfactor bedoel. Faalfactor 5 bad karma. Ja. Is dat een faalfactor of is dat gewoon, leg eens uit, dan kom je bij, bij, dat, bij die term. Ja, ik, er zit nog iets achter, hè, dat, we, dat we ons te veel richten op de klant en ons eigenlijk op, veel meer op het netwerk zouden moeten, zouden ja. moeten richten. Ja. En dat vind, vind ik ook een heel fascinerend iets, is dat we als we het over vernieuwing hebben, digitalisering, dat we dat heel vaak toch nog steeds doen vanuit het klantperspectief. Ja. Moet hij die, die klant een website geven of moet hij met die klant aan de slag? Terwijl wat digitalisering voor staat is het vormen van een netwerk. Mm. En ik vind het heel fascinerend als ik dan af en toe bedrijven tegenkom die zeggen: nee, onze leverancier, dat zijn ook onze klanten, of onze medewerkers zijn onze klanten, of onze onze buurt behoort tot onze klanten. Philips is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Ja. ja die hebben dat van origine natuurlijk wel. Die uh, hebben dat van uh, de ja. origine. En dat is natuurlijk ook dat dat is ook de hart van de digitalisering. Is het is een netwerk. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor hoe je naar je bedrijf kijkt. Ja. Dus ik, ja, ik ben een bedrijf tegengekomen wat zijn afdelingen crediteuren had uh, geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Om te zorgen dat alle, alle leveranciers niet na pas na drie maanden betaald werden, maar binnen drie dagen betaald werden. Ja, dat vind ik een waanzinnig. Vind ik een waanzinnig mooi voorbeeld. Want dat kost geld. Als het nou ja, een groot bedrijf is. Ja, nou dat was een groot bedrijf. Ja. Ja, en ik ik heb ooit op die op die HO waar ik was uh, verbleef uh, geleerd dat je zo lang mogelijk moest wachten ja. om te betalen. Ja. Dan stond de rente ook nog op 10% geloof ja, ik. Dan dat had dat ook wel nut. Ja, maar als je dus je leveranciers ook ziet als onderdeel van je netwerk en je zegt joh uh, ik ga ze ik ga ze verrassen door ze binnen drie dagen te betalen ja. en ik gebruik daar een stuk techniek voor wat dat mogelijk mm. maakt en ik geloof wel dat dat ooit een keer bij me terugkomt ja ja dat vind ik wel dan heb je wel begrepen wat deze tijd om dan voorkom je bedkamer precies daar ja. kwam mijn bedkamer vandaan ja, ja. ja.